Zo, die hangt de nieuwe zak, het hangt op. En de oude zak is helemaal leeg. Het is minder nat dan eerst. Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje. Hé hey, Blackjack, kijk eens Blackjack. Oh, Blackjack. Hé, hey, Blackjack. Hé hey, Joyce, kom maar Joyce. Oh, Joyce. Je hebt nog heel veel, meer, maar je ook nog een gooit op. Hé hey Blackjack, je bent zeker bij de klaar. Ja, dat begint op te schieten. Hé hey, Annabel, die hangt buiten, die is leeg. Geweest. Ik kan het teruggooien, oh wat een water. Oh roosje. Ja, de mag er niet, kijk op Nee Annabel de bel, mag het niet. Je hebt een vies oog aan de bel, kom eens. Je hebt nog een klein soort stukje Kom eens, hé, hey, kom eens! Hé, hey, kom eens! Nou, het is alweer goed. Het is wel een beetje vis, niet anders op. Blackjack is sneller. Hé, hey, Blackjack! Goed zo, Blackjack! Hé, hey, Blackjack! Goed Hey Hé Blackjack! Hé hey, aan de Bel, ja, nu wil je naar Roosje toe en dat mag niet. Oh, wat aan water. Ik dacht dat wel. ik voel het water. Ja, ik heb er steeds aan gedacht om er wat uit te gieten. Hé hey, aan de Bel, dat mag niet. Hey, kom eens, kom eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens, ik gooi hem daar. Ik kan hem pakken. Gelukkig. Soms loop je de andere kant. Hé Roosje, hé Roosje. Hé Roosje! Dan wordt aan bij Annabel. Hey, Roosje.